Ben jij op zoek naar de perfecte punten slijpen? Wij hebben deze van Jooplot met twee verschillende grootte, waardoor je voor ieder potlood de perfecte maat hebt.